Daar ga ik het recept geven voor een geweldige soort scrub. En hij is eigenlijk vrij makkelijk te maken. Het enige wat je nodig hebt is een pot kokosolie. En ik weet niet of jullie kokosolie kennen. Kokosolie kun je gewoon bij de Albert Heijn kopen. Uh, ik heb deze van de Albert Heijn en die was 3 euro. En hij staat eigenlijk bij de olijfolie en dergelijke. Want je kunt erin bakken en braden. Uh, maar hij is ook echt heerlijk voor je huid en voor je haar en voor je nagels. En nou ja, kokosolie is gewoon echt fantastisch eigenlijk. En vandaag ga ik laten zien wat je ermee kunt doen uh, voor je lichaam onder andere. En... Um, deze kokosolie ruikt niet, maar je hebt bij de tuin bijvoorbeeld ook van die potten met kokosolie die wel geur hebben. Want deze is namelijk geurloos. Echt heel erg jammer, want um, ik vind die kokosgeur echt super lekker. Maar goed, mocht je um, niet echt van kokos houden... Dan is zo'n geurloze pot heel erg fijn. Trouwens, um, nu is die olie echt, ja, is het echt kokosolie. Maar als je het in de winkel vindt, dan is het wit en vast. Dat komt omdat kokosolie bij een hele lage temperatuur al smelt. En omdat het de afgelopen dagen zo ontzettend warm is geweest. En is het vet zeg maar gesmolten. En nu heb je een potje vloeibaar olie. Ik zal op mijn vlog foto plaatsen van hoe de pot eruit zag toen ik hem net kocht. Want toen was het echt wittig. Ja, het leek een beetje op kaarsvet eigenlijk. Heel grappig. Maar goed, uh, kokosolie bevat veel verzadigde vetten. Dus ik zou eigenlijk niet zeggen dat het heel erg um, gezond is om in kokosolie te bakken. Toch zijn er veel mensen die voorstander zijn van het bakken en braden in kokosolie. Ook zeggen sommige mensen dat het antiseptisch werkt. Omdat er laurinezuur in zit. Maar nu las ik in de Vogue van deze zomer. Waar ook dat leuke t-shirt bij zat met Vogue Nederland. Super leuk. Als je hem nog een keer krijgt, krijgen zou ik hem zeker even kopen. Er um, stond een heel uitgebreid artikel over wat kokosolie nu eigenlijk uh, betekent voor de menselijke gezondheid. En um, werden eigenlijk allemaal experts geraadpleegd over of het nou gezond is. Of het nou gezonder is, dan bijvoorbeeld olijfolie. En die weet best wel interessant. Maar uiteindelijk kwam er naar voren dat er nog nooit echt goed onderzoek is geweest. Naar, um, de, hoe, naar hoe gezond kokosolie uh, voor de mens kan zijn. Maar voor je huid is het echt super fijn. Dus um, dit heb je in ieder geval nodig. En wat je ook nodig hebt. Is donkere Bastardsuiker. En je kunt eigenlijk ook uh, witte kristalsuiker pakken. Maar ik vind Bastardsuiker, ja, het heeft gewoon een bepaalde geur. Ik vind dat zo lekker ruiken. Um, ik ga voor bruine Bastardsuiker. Maar je kunt dus ook witte kristalsuiker pakken. Um, kristalsuiker voelt weer net iets anders aan op je huid dan uh, Bastardsuiker. En je zou het ook met zeezout kunnen doen, maar zeezout lost iets sneller op dan suiker. Het suiker blijft gewoon echt consistent en uh, dit zout dat lost wat sneller op in de olie. En voelt ook wat ruwer aan op de huid. Dus het is nogal persoonlijk. Um, we gaan dus vandaag lekker met suiker doen in ieder geval. En uh, wat je nodig hebt verder is een bakje en een lepel en een vork. Nou, en um, wat we gaan doen is eerst um, drie eetlepels van die olie toevoegen in het bakje. En oh, ik zal het laten zien, het is echt super vloeibaar. En als je het dus koopt, terwijl het koud is, kouder dan 26 graden buiten, dan is het gewoon vast. In dat geval moet je het gewoon heel voorzichtig verwarmen in een pannetje. Hoef je echt maar een paar seconden op het vuur te hebben, want het smelt gewoon... Maar ja, het smelt eigenlijk tussen je handen al, omdat je handen al veel warmer zijn dan 25 graden. Nou, dan doe je een paar uh, eetlepels van in een bakje. Zo. En ja, het is gewoon doorzichtig, vloeibaar, niet troebeld, mooi helder. Deze ruikt dus niet, maar als je uh, um, kokosolie hebt die wel een geurtje heeft, is dat misschien nog prettiger. Daarna ja, nou pak je de Bastard -suiker. En um, deze suiker, ik denk dat hij iets van vocht bij is gekomen. Want hij is wel iets harder. Dus ik moet hem een klein beetje, beetje loslosseren. Uh, <lacht> en daar doe je zeg maar één theelepel van um, bij de olie. Hoeft niet heel veel te zijn. Want je hebt ook echt wel die olie nodig om... Um, ja, om een mooie gelijkmatige scrub te maken. Nou, nu ziet het er zo uit. En nu gaan we de olie mengen met de suiker. Ik heb echt zo'n dikke suikerklons. Ik moet even goed hakken. <laughs> en het fijne is van dit dat je heel weinig eigenlijk nodig hebt. Want die scrub die is echt best wel ruw. En je hebt, ook niet, ja, je hebt gewoon niet heel veel product nodig. Dus hiermee kun je eigenlijk al je hele lichaam een fijne scrubbeurt geven. En ik vind het, ja, ik vind die bastardsuiker, vind ik gewoon zo lekker ruiken. Ja, die geur is echt fantastisch. En um, waarom moeten we eigenlijk scrubben? Waarom zou je dat eigenlijk doen, dat scrubben? Nou, um, scrubben verwijdert dode huidcellen. Maar je denkt misschien bij jezelf, waarom moet dat dan? Waarom moet je je dode huidcellen verwijderen? Nou, als je je dode huidcellen zeg maar, zachtjes afscrubt, dan zorg je ervoor dat je huid veel meer, mooier gaat glanzen... En uh, dat het er veel stralender en gezonder uitziet. Zo verwijder je ook nog wat eventuele onzuiverheden. Bijvoorbeeld als uh, kleine puistjes, Of um, misschien heb je ook wel van die rode uitslag op je arm. Of ja, het is niet echt uitslag. Het is meer ontstoken haarzakjes. Allemaal van die kleine rode stipjes. Um, sommige vrouwen hebben die ook op hun kuiten. Dat zijn eigenlijk verhoorde haarzakjes. Omdat je kleding scheurt langs de haarzakjes, zeg maar. En dan krijg je een beetje, ja, een beetje verhoorde haarzakjes. Um, die randjes van die haarzakjes, zeg maar, in je huid, die worden dan net iets uh, dikker of kunnen een beetje gaan irriteren. En dan wordt het rood en voel je het ook. Het voelt een beetje, ja, het voelt in ieder geval niet glad aan. Nou, en um, als je goed scrubt kun je ook zorgen dat um, je geen ingegroeide haartjes krijgt, bijvoorbeeld na het scheren. Daarom is het um, voortscheren altijd belangrijk om even te scrubben. Omdat je zo die dode huidcellen verwijdert en ervoor zorgt dat al je haartjes makkelijker weggeschoren kunnen worden. Ook als je hebt geschoren, blijf dan gewoon een paar keer in de week goed scrubben. Zo zorg je ervoor dat die um, haartjes weer goed omhoog opnieuw kunnen groeien en niet onder de huid doorgroeien, want dan kun je echt nare ontstekingen van krijgen. Zo, nou ik heb dit lekker gemengd en dan ziet het er zo uit. Oeh, ik moet zeggen dat het niet dadelijk uh, uit het bakje was. En dit is gewoon super fijn om je arm, je decolleté, je puik, je benen. Um, eigenlijk alles mee te scrubben behalve je gezicht. Voor je gezicht is dit nogal uh, ruw. Want je zult het wel voelen als je het aanbrengt op je huid. Dat het gewoon heel erg, ja, zo een beetje pakken. Die, die suikerkristallen, die zijn gewoon heel... Heel, um, ja, heel ruw. En dat is prettig voor je huid. Maar voor je gezicht moet je echt iets fijners pakken. Dus um, wat je bijvoorbeeld voor je gezicht zou kunnen doen. Is um, een beetje baking soda. Mengen met water of met olie. Kan trouwens ook. Je kunt ook gewoon baking soda met dit kokosolie <lacht> mengen. Baking soda is iets anders dan bakpoeder. Baking soda koop je bij een um, toko bijvoorbeeld. En dat is net iets fijnere korrel. Dat is prettiger voor je gezicht. Maar je kunt ook wel dat hele fijne... We noemen ze dat keukenzout gebruiken voor je gezicht. Dat is ook prettig. Maar zout kan een beetje uitdrogend zijn. Wel fijn als je onzuiverheden hebt op je huid. Maar als je echt een droge huid hebt, dan kun je beter voor een baking soda of iets dergelijks uh, ja, kiezen. Nou, en um, ik zal een klein beetje voordoen op mijn hand hoe het is als je het scrubt, zeg maar. En wat het fijne is aan deze scrub, is dat um, die olie ervoor zorgt dat als alle scrub kristallen zeg maar afgespoeld zijn, want je moet dit natuurlijk wel onder de douche doen. Want als je dit zeg maar op de badkamervloer doet of in de woonkamer, heb je overal bruine suiker liggen. Dat is niet echt fijn. En uh, je moet ook even goed de douche naspoelen, anders heb je overal bruine suiker in je douche. Maar um, als je lekker hebt gescrubt, en dit is trouwens ook prettig voor je handen, want mijn handen zijn niet altijd even zacht omdat ik, uh, ja, ik weet niet, sommige mensen hebben gewoon hele zachte handen. Ik heb niet zulke zachte handen. Nou, kan toch. En um, ja, dit is heel prettig voor je handen omdat je ook de uh, bloedcirculatie stimuleert. Dus als je vaak koude handen hebt en je doet zo'n suikerskruip eroverheen, dan um, worden je handen veel warmer. Je voelt het ook gewoon een beetje gloeien. Ik vind dat heel prettig. En als je dus um, ja, de suikerkristallen wegspoelt onder de douche, dan hou je echt dat olieachtige kokos laagje over op je huid. En dat is zo fijn. En het voelt niet echt per se heel erg vettig aan ofzo. Het voelt gewoon heel, ja, je huid voelt echt zijdezacht aan. En dat verzorgende laagje ervaar ik had het heel erg ja, als heel prettig. Vooral als je hele droge benen hebt ofzo. Of, zo. of uh, droge ellebogen of knieën. Of ook met voeten. Met voeten vind ik het ook echt super fijn. Want ik draag heel veel hakken. Dus mijn... Voeten hebben best wel veel te lijden, Dan is zo'n scrub met kokosolie en suiker echt super fijn. Nou, um, dit is eigenlijk uh, de hele DIY. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie iets van hebben opgestoken. Um, ik heb vandaag een video opgenomen weer op een andere plek. Gewoon lekker in de woonkamer. Want ik dacht, ja, voor deze video hebben we niet speciaal echt super goed licht nodig. Dus ik doe het lekker in de woonkamer. En um, nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En als je je nog niet hebt geabonneerd op mijn YouTube kanaal. Doe dat dan even, zou ik heel erg leuk vinden. En laat een comment achter of een vraag als je nog, of andere dingetjes als je nog iets kwijt wilt. In ieder geval tot de volgende keer. Doeg!